Nederland heeft een aantal internationale verdragen ondertekend op het gebied van nucleaire beveiliging. Maar Nederland is autonoom, mag zelf weten op welke manier ze daar invulling aan geven. En dat betekent dat er twee uitgangspunten zijn in het Nederlandse beveiligingsbeleid. Eerste plaats proportioneel, tweede plaats realistisch. En dat betekent dat op het gebied van nucleaire beveiliging er nadrukkelijk samen wordt gewerkt met overheidsorganisaties, maar ook met plant security managers, chief information officers van de industrie. De nucleaire veiligheid is met name gericht op de bedrijfsvoering van de nucleaire installaties. En in de beveiligingspoot zien we erop toe dat externe factoren kwaadwillende de procesvoering niet kunnen verstoren. De laatste jaren is het dreigingsprofiel wel wat veranderd, bijvoorbeeld sinds 9-11. En ook de steeds verder doorgaande digitalisering in onze maatschappij heeft gemaakt. Dat het accent langzamerhand wat aan het verschuiven is van fysieke beveiliging naar cyberbeveiliging. Mijn hoofdtaak is het zo actueel en zo scherp mogelijk houden van de Nederlandse wetgeving op het vlak van nucleaire beveiliging. En dat betekent dat je internationale ontwikkelingen volgt... Dat betekent dat je de dreigingsinformatie tot je neemt. Dat betekent ook dat je in samenwerking met overheid en met industrie komt tot een zo goed mogelijk beleid. De ANVS houdt ook toezicht op transport van radioactieve stoffen en splijtstoffen. En we kijken zowel naar de veiligheid van die transporten als naar de beveiligingskanten van. Internationaal gezien is Nederland een koploper op het gebied van nucleaire beveiliging. Ten aanzien van... Samenwerking tussen publiek en private partijen, maar ook op het gebied van dreigingsscenario's heeft Nederland een voor ontstaande rol internationaal gezien. Alle plussen en middenwerken opgeteld, gaat het goed met Nederland? Maar dat betekent nog niet dat Nederland achterover mag leunen als het gaat om dit specifieke thema.